Kijk je naar de belangrijkste Google updates, dan zijn er al talloze updates doorgevoerd en Google zal er ook nog wel talloze door gaan voeren. En in deze woensdag gemakdag aflevering ontdek jij en onthul ik eigenlijk de drie belangrijkste Google updates om dus jouw SEO focus de juiste kant op te krijgen. En gek genoeg wat er namelijk gebeurt in deze branche is dat we denken dat Google continu blijft veranderen in hetgeen wat hij wilt maar Google is in al die jaren niet veranderd in hetgeen wat hij wilt, maar wel in hetgeen hoe hij dat controleert. En door deze Google update zie je dus steeds beter waar Google naartoe wilt. En in deze video gaan we eigenlijk samen ontdekken wat is nu eigenlijk de visie van Google en begrijp jij de visie van Google en optimaliseer je ook op die visie, dan hoef je ook nooit en dan ook maar nooit meer zorgen te maken om welke Google update dan ook. Kijken we naar de drie Google Updates en dat zijn al updates die soms al jaren geleden zijn doorgevoerd. Maar in mijn ogen wel de belangrijkste updates zijn die heel helder en inzichtelijk maken wat Google nu echt wilt. En dit zijn zulke slimme updates in mijn ogen dat je ook steeds minder kans krijgt dat je überhaupt het systeem kan foppen. Waarom denk je dat mensen bang zijn voor Google Updates? Is omdat ze bewust bezig zijn met het manipuleren van het systeem. Ze willen onder de radar blijven, want ze hebben ergens gelezen dat dit goed werkt, dat dat goed werkt. En door de bomen zie je het bos uiteindelijk niet meer. En in deze video durf ik je te garanderen dat als je deze visie van Google gaat begrijpen en dat je enige SEO focus is, dat je posities zult zijn, zien stijgen, dat je meer bezoekers uit Google gaat krijgen en dat het een stuk leuker en prettiger wordt om al jouw webpagina's te optimaliseren. Want je hebt maar één punt. Je hoeft niet meer te luisteren naar alle visie, meningen, tips van een ander. Je hebt gewoon je eigen strategie. En als jij weet wat je klanten willen, weet je uiteindelijk ook wat Google wil. Dus mocht je deze tips allemaal negeren, deze video direct stoppen, neem dan in ieder geval mee. Is het goed voor mijn bezoekers, dan is het goed voor Google. Het zou Google enkele miljarden per dag kosten als het niet de juiste zoekresultaten toont. Dus dat betekent dat ook al is het de hobby open op de hoek die het beste verslag heeft geschreven over de Tweede Wereldoorlog. Maar zijn website ziet er niet uit zoals in deze tijd, is technisch niet geoptimaliseerd, heeft ook onbewust zoekwoorden gebruikt. Maar het is wel de meest waardevolle bron wanneer je iets wilt weten over de Tweede Wereldoorlog. Dan is het toch ook in Google haar belang om die bron juist op nummer 1 te krijgen. Ongeacht het aantal backlinks, tweetjes, likejes, eh, optimalisatietechnieken of wat dan ook. Als je dat in je achterhoofd houdt, wordt het hele optimaliseren en het stukje SEO een stuk leuker. Kijken we naar de drie belangrijkste updates die in mijn ogen zeggen waar jouw SEO focus op moet liggen. Dan is het allereerste Hummingbird update. Het is een update die al jaren geleden... Uh, is nou, bekendgemaakt om het zo te zeggen. En de Hummingbird Update die kijkt dus niet meer naar het zoekwoord. Maar naar de zoeker. Wat weet ik aan informatie over de zoeker? Stel ik zoek Titanic. Dan kan ik de boot laten zien. Maar kan natuurlijk ook de film laten zien. Aan de hand van mijn zoekgeschiedenis, misschien wel mijn Google profiel. Zal Google gaan bepalen, moet ik een stukje geschiedenis tonen en de boot tonen, of moet ik de film tonen? Stel dat ik in tiel zoek restaurant. Waarom zou ik dan een restaurant in Groningen willen hebben? Nee, Google denkt, nou oké, okay, wat is beter voor de zoeker? Hoe kan ik de, mijn zoekresultaten nog gebruiksvriendelijker en beter maakt, door dus aan de hand van de informatie die die van de zoeker heeft te gebruiken in het bepalen van de posities in de zoekresultaten. Dus als ik restaurant in Tiel zoek, krijg ik dichtstbijzijnde restaurants in Tiel. Zoek ik op Hoogkaterijnen uh, Utrecht Amsterdam, dan zou ik misschien de vertrektrijden Utrecht Amsterdam zien. Maar zoek ik uh, tegelijkertijd Utrecht Amsterdam, terwijl dat FC Utrecht en Ajax aan het spelen zijn, dan krijg ik wellicht de tussentand tussenstand te zien. Dit allemaal om de zoekers steeds sneller en beter te helpen. Dus dat is de hummingbird update. Een andere belangrijke update is de panda. Met Google Panda kun je het systeem niet meer foppen. Wat voorheen veel werd gedaan is dat je je hebt één pagina en het wordt nog steeds gek genoeg geadviseerd door veel SEO'ers. Je maakt één pagina, per pagina, per zoekwoord schrijf je één pagina. Wat dus slimme mensen dachten, nou weet je wat, dan maak ik één pagina en die kopieer ik gewoon 80 keer over mijn website en die optimaliseer ik elke keer op een ander zoekwoord. Leuke gedachte, alleen is dit voor de bezoeker gedaan of is dit puur voor Google? Nou, als je dat ene ding onthoudt, dit doe je niet voor de bezoeker. Het is niet interessant voor een bezoeker om te uh, kijken naar nou, vertaalbureau Spaans, vertaalbureau Duits, vertaalbureau Engels, vertaalbureau Amsterdam, vertaalbureau uh, Tiel, vertaalbureau Utrecht. Allemaal dezelfde pagina's, alleen dan elke keer een ander zoekwoord. Nou, dat is ook een stukje duplicate content, wat je dus puur doet om met hetzelfde stukje informatie op meerdere zoekwoorden tegelijkertijd te scoren. Dat doe je niet voor de bezoeker, dat doe je voor Google. Dat doe je het bewust voor Google voor alleen maar die ene posities, ja, dan zal er vroeger of later een update komen om dat dan weer af te straffen. Een andere zeer belangrijke update is het Google Rank Brain. Google werkt met Artificial Intelligence, dus die gaat steeds beter begrijpen. Dus niet van wat, wordt, wat is het zoekwoord, maar wat is de zoekopdracht? Wat is de informatie waar die zoeker echt naar op zoek is? Google zal steeds beter begrijpen, typ maar eens in uh, gele bescherming voor je hoofd dan zul je zien dat je allerlei gele bouwhelmen krijgt. Ik heb niet eens bouwhelm ingetypt, maar Google weet van hé, hey, je zoekt naar gele bescherming, dus waarschijnlijk zoek je bescherming hoofd, nou dat is een bouwhelm, et cetera. Dus wees je bewust dat het niet uitmaakt welke updates Google nog door gaat voeren. En dat je dat ook helemaal niet meer in de gaten hoeft te houden als je, jij en Google maar dezelfde focus hebben en dat is de beste, meest waardevolle informatie en het antwoord op de zoekopdracht voor die bezoeker. Mocht je dit soort tips vaker willen ontvangen, zorg dat je, je ergens abonneert. En ook op dat belletje klikt dat je elke week gewoon weer de nieuwste Woensdag Gemakdag aflevering ontvangt. Heb je vragen, suggesties voor de volgende aflevering, laat het van je horen. En dan zie ik je volgende week.